Hallo, ik ben Simone en welkom bij Spotcast. Hier worden uw producten en of diensten door onze presentatoren of presentatrices duidelijk en persoonlijk geïntroduceerd en uitgelegd. Dat vergroot de toegankelijkheid van uw product of dienst op iedere webshop of website. Spotcast biedt professionele presentaties in alle vormen en maten, dus ook combinaties met graphics, motion design en of animatie. Voorheen had u een studio nodig en een behoorlijk budget om zulke producties te vervaardigen. Hier kan het veel efficiënter. Spotcast maakt productvideo's, productdemonstraties, informatievideo's en nog veel meer. Hoe kunnen wij u helpen? Nou, heel eenvoudig. U vertelt welke producten of diensten u heeft, hoe het een en ander werkt en natuurlijk wat de voordelen zijn. Uiteraard nemen wij al uw wensen met u door en wanneer we een overeenkomst hebben gaan we met u aan de slag. Wie verzorgt de presentaties? U kunt zelf presenteren of u kunt kiezen uit een team van presentatoren en presentatrices op onze website. Vervolgens neemt Spotcast uw dienst of product verder onder de loep en vervaardigt een conceptscript. Zodra dit is goedgekeurd, wordt alles opgenomen. Na de opnames wordt het product gemonteerd, nabewerkt en uitgeleverd. Heeft u belangstelling of misschien wel vragen? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar.